Welkom bij deze nieuwe video. Ik uh, wil het vandaag met jullie gaan hebben over uh, de Nuki Smart Lock. Afgelopen zaterdag was er uh, bij het televisieprogramma Kassa een item over dit slot. En daarbij ging het over uh, de veiligheidsrisico's. Uh, We uh, willen stellen dat uh, uh, je makkelijk toegang kan krijgen uh, via dit slot, via de pairingsmodus, modus, de bluetooth pairings modus. En uh, dit is te doen door uh, de knop op het slot in te drukken een paar seconden en dan gaat hij automatisch in de pairingsmodus. En daarmee zou een kwaadwillende van buitenaf uh, toegang kunnen krijgen tot dat slot en daarmee jouw deur kunnen openen. Ze dus je liet in het filmpje zien dat je met een speciale hengel via de brievenbus die knop uh, bijvoorbeeld zou kunnen indrukken. En dan komt hij in pairingsmodus en de kwaadwillende uh, voegt zijn telefoon naartoe en dan kan hij je huis in. Ook uh, is bijvoorbeeld, Albert Heijn is een, een proef gestart, of die hebben een proef gehad, waarbij de bezorger uh, toegang heeft tot dat slot en daarmee uh, de boodschappen kan afleveren. Nou zeggen ze in het item bij kassa dat die bezorger natuurlijk dan ook uh, die knop van binnenuit kan indrukken, een paar seconden en een privé telefoon kan koppelen en daarmee ook weer toegang kan krijgen tot je huis. Dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling en nou uh, staat de bluetooth pairing modus in de Nuki app altijd standaard aan en daar wordt niet echt op gewezen om dat uit te zetten, of hoe je dat uit moet zetten. Je krijgt ook geen melding als er een nieuw apparaat is gekoppeld of iemand de deur heeft ge geopend. Dus uh, ja, die instellingen is even handig om aan te passen en dat wil ik jullie in deze video gaan laten zien. Dus laten we eventjes naar de smartphone app gaan en dan laat ik zien hoe je deze instellingen kan aanpassen. Oké, okay, open de Nookie app. En dan ga je naar het hamburger menu linksboven in de hoek. Dan tik je op instellingen. Dan ga je naar Smart Lock beheren. Vervolgens scroll je omhoog bluetooth pairing in beeld komt en dan zet je het schuifje erachter zet je op uit en hiermee zorg je dat de bluetooth pairingsmodus uitgaat en dat het slot alleen nog maar te koppelen is uh, door middel van uh, een uitnodigingscode zo so, nu we deze instelling hebben aangepast is jouw uh, Nuki smartlock weer een stukje veiliger geworden nu kan je dus alleen maar via de aanmeldingscode die je zelf moet versturen een slot koppelen dus, uh, ja, mocht je nou een, in de vakantie een buurman of een buurvrouw even toegang willen geven tot je huis, kan je een code sturen en daarmee toegang geven tot je huis. En is het niet meer mogelijk om uh, die knop in te drukken en dan een telefoon te koppelen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren. En wil je dit nou allemaal even rustig terug nalezen? Kijk dan op uh, www.homiconelis.nl. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.